Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over anemie, oftewel bloedarmoede. Aan het eind van deze video weet jij de indeling van anemie, de meest voorkomende vormen en je snapt de symptomen van anemie. Wist je bijvoorbeeld dat één van de symptomen kan zijn dat een patiënt ijsblokjes gaat eten? Maar laten we beginnen met de aanmaak van bloed, oftewel hematopoëse. Mocht het even zijn weggezakt over hoe dit ook alweer zat, kijk dan eerst even de video over bloed. Hier nog even de erytropoëse met de belangrijkste componenten voor het verhaal over anemie. We beginnen in het beenmerg met een stamcel, aangestuurd door EPO, een hormoon uit de nieren, om te delen waaruit we een voorloper en vervolgens een erytroblast krijgen. Vervolgens verliest die cel zijn celkern en wordt het een reticulocyte. Deze verhuist van het beenmerg naar de bloedsomloop en wordt daar vervolgens de uiteindelijke erytrocyt, die ook wel de rode bloedcel wordt genoemd. Omdat deze cel onder andere geen celkern heeft, is er lekker veel ruimte over voor het hemoglobine, vaak afgekort tot Hb. Dit is een stofje met daarin ijzer, waaraan uiteindelijk zuurstof kan binden, waardoor de rode bloedcellen hun functie kunnen uitvoeren van zuurstof rondbrengen in het lichaam. Dit doen ze gedurende 120 dagen, daarna zijn ze oud en worden ze weer afgebroken. Als we dan spreken over anemie, dan hebben we het over een tekort aan rode bloedcellen in het bloed. Hierdoor kan er dus uiteindelijk minder zuurstof naar de weefsels worden vervoerd en dat is dus geen wenselijke situatie. En dan wil ik nog even benadrukken dat een anemie geen ziekte is, maar een symptoom van een andere ziekte. Er zijn dus heel veel verschillende aandoeningen die anemie kunnen veroorzaken. Te veel om op te noemen in deze video. Maar een paar veel voorkomende of bekende oorzaken wil ik hier met jullie bespreken. De oorzaken worden onderverdeeld in drie categorieën: problemen met aanmaak, verlies of afbraak. Soms zie je nog de indeling microcytair, macrocytair en normocytair staan, al is bijvoorbeeld de NHG-standaard hier al van afgestapt omdat het niet per se helpt bij het stellen van een diagnose. Een verminderde aanmaak kan op meerdere punten voorkomen in ons erythropoëse verhaal. Zo kan er een tekort zijn aan bouwstenen, waardoor er niet genoeg nieuwe cellen gevormd kunnen worden, zoals bij een ijzertekort of een vitamine B12 of een vitamine B11 tekort. Er kan een tekort zijn aan EPO, het hormoon wat de stamcel aanstuurt, waardoor de stamcel te weinig wordt aangezet om nieuwe cellen te maken. Er kan een beenmergtumor zijn, die alle ruimte opneemt en letterlijk alle andere bloedcellen verdrukt, etc. Bekende oorzaken zijn dan. Ijzergebreksanemie, of ook wel ferriprieve anemie genoemd, wat gewoon letterlijk hetzelfde betekent. Dat is de meest voorkomende vorm van anemie, heel verrassend veroorzaakt door een gebrek aan ijzer, door te weinig ijzer in je dieet, zoals een slecht doordacht vegetarisch dieet of bij alcoholisten, of door opnamestoornissen. Verder hebben we dan nog de atrofische gastritis, of soms pernicieuze anemie genoemd waarbij door een auto-immuunreactie de auto-antilichamen intrinsic factor en de parietale cellen in de maag vernietigen. Intrinsic factor is juist heel belangrijk voor de opname van vitamine B12, want alleen als dat samen gekoppeld is, kan het in het laatste deel van de darm, het ileum, worden opgenomen. Dat is de meest voorkomende vorm van een vitamine B12-deficiëntie-anemie. Wat de andere mogelijkheid, oftewel te weinig vitamine B12 binnenkrijgen in je dieet, is met een normaal westers dieet vrijwel onmogelijk. Alleen veganisten krijgen er te weinig van binnen en zullen dan na een paar jaar een vegan dieet een vitamine B12-deficiëntie kunnen krijgen. Aplastische anemie is een anemie door falen, zoals elk orgaan in ons lichaam kan ook het beenmerg falen. Um, de taak van het beenmerg is natuurlijk de bloedcellen aanmaken. Oftewel, er worden dan minder bloedcellen gemaakt. Minder rode bloedcellen, wat leidt tot een anemie, maar ook minder witte bloedcellen, wat leidt tot een leukopenie en minder bloedplaatjes, wat leidt tot een trombocytopenie. Samen wordt dit dan een pancytopenie genoemd. Letterlijk alle cellen te weinig. Ook kan een anemie komen door nierfalen, want daardoor wordt er minder EPO aangemaakt. En je kan een anemie zien bij chronische ziekten, zoals inflammatoire ziekten zoals bijvoorbeeld rheumatoïde artritis of kanker. Dan hebben we nog een verhoogd verlies, dat zien we bij bloedingen, dat zal je niet verbazen. Dit kan bij een acute hevige bloeding, waarbij je dus een hypovolemie krijgt, letterlijk te weinig volume. Dit kan dan worden aangevuld met de vocht nacl CL-infuse, maar wat je dan aan het doen bent heet hemodilutie. Je bent dan het bloed dat nog over is in het lichaam aan het verdunnen met het water wat je erbij gooit. Nou heeft je mild ongeveer 1 packetcel aan reservebloed, dus een kleine bloeding kan het lichaam zelf opvullen maar bij een groter bloedverlies zal op een gegeven moment een bloedtransfusie noodzakelijk zijn. Ook kan je chronisch bloeden, berucht hiervoor zijn een aantal maag-darm aandoeningen die continu bloed zijpelen, zoals peptische ulcera, colitis, een coloncarcinoom of zelfs wormen. Ook maandelijkse hevige menstruaties kunnen zorgen voor een anemie, dit wordt dan menorachie genoemd. Als derde hebben we nog de verhoogde afbraak, dit noemen we een hemolytische anemie letterlijk bloedafbreken anemie. Dit kan genetisch zijn, zoals sikkelcelanemie, waarbij de rode bloedcel een sikkelvormig uiterlijk heeft. Door een afwijkende uiterlijk lopen ze dan uh, sneller vast in de bloedvaatjes, wat kan leiden tot ischemie en necrose van het achterliggende weefsel. Wat ik in ieder geval heel interessant vind is dat deze genen voor sikkelcelziekten significant meer voorkomen in de gebieden waar malaria voorkomt. Het is namelijk een beschermende factor tegen malaria. De rode bloedcellen leven zo kort dat de malaria-parasiet niet de kans krijgt om uit te groeien. En daar heb je dus dan natuurlijke selectie op de eigenschap, sikkelcelziekte, waardoor het daar dus vaak voorkomt. Terug naar de genetische hemolytische anemieën, een andere bekende is thalassemie, een aandoening van hemoglobine waardoor de rode bloedcellen sneller worden afgebroken. Overige hemolytische anemieën worden veroorzaakt door drugs, infecties, mechanisch trauma, met name bekend van de mechanische kunstkleppen die letterlijk de rode bloedcellen pletten, uh, giftige stoffen zoals lood en door auto-immuunreacties. Um, en het is wat er zou gebeuren als er een bloeddonatie verkeerd gaat, die ontvangt bloed met de verkeerde bloedgroep. Zie hiervoor dan de video over bloedgroepen. Ook is een bekende vorm uh, de hemolytische anemie van een pasgeborene, waarbij de moeder rhesus negatief is, maar ooit in aanrekening is geweest met rhesus positief bloed, bijvoorbeeld bij een eerdere bevalling, hierdoor heeft zij rhesus antistoffen aangemaakt en als hij dan zwanger wordt van een rhesus positief kind, dan gaan de antistoffen hun werk doen, maar dat is uiteraard slecht nieuws voor het kind. De rode bloedcellen worden vernietigd. In de meest ernstige vorm sterft de foetus al in de baarmoeder aan een ernstige anemie. Gelukkig komt dit nauwelijks meer voor, omdat we nu weten dat als we de moeder op tijd injecteren met races antilichamen, dat zij zelf geen races antistoffen zal gaan aanmaken en elke volgende zwangerschap is dus dan veilig. De symptomen van anemie kan je afleiden aan het feit dat er te weinig zuurstof naar de weefsels gebracht kan worden. In de hersenen leidt dit bijvoorbeeld tot moeheid, duizeligheid en concentratieproblemen. In het hart leidt dit tot tachycardie, palpitaties, oftewel hartkloppingen en pijn op de borst. De huid, conjunctiva, dat is het uh, rode wat je ziet als je je ooglid wegtrekt. En je mucosa, bijvoorbeeld je mondholte en of je nagelbedden, die worden bleek. En de longen gaan proberen extra zuurstof in te ademen en je gaat dus sneller ademhalen. Hierdoor kan je benauwd worden bij inspanning. Ook is de kans groter dat je last krijgt van restless legs als je een anemie hebt. Verder is anemie dus eigenlijk zelf een symptoom. En dan afhankelijk van de oorzaak en de precieze vorm, kan je nog andere symptomen zien. Bij ijzergebreksanemie zie je dat mensen uh, aan de zijkanten van hun mondontstekingen kunnen hebben, wat we angulaire stomatitis noemen, letterlijk hoek van de mondontsteking. En haarverlies en pica-gedrag, het eten van rare, normaal niet lekkere dingen. Een bekende is ijsblokjes. Toen ik zelf een anemie had vanwege een opvlamming van de ziekte van Crohn, had ik een ontzettende craving voor ijsblokjes. Heel raar, maar dus wel een bekend verschijnsel bij een anemie. Vitamine B12-deficiëntie zal na verloop van tijd zorgen voor neurologische verschijnselen, zoals perifere neuropathie hierover leer je meer in de Academie video over vitamine. Hemolyse gaat gepaard met gilzucht, oftewel icterus. En een aplastische anemie gaat door de pancytopenie gepaard met infecties en bloedingen, omdat je ook te weinig witte bloedcellen hebt en te weinig bloedplaatjes. Mocht je oefenvragen willen maken over dit onderwerp, dan is de Juf Danielle Academie misschien wel wat voor jou. Hier kan je komen via www.jufdaniele.nl Bekijk de afspeellijst hart- en vaatstelsel om je hier verder in te verdiepen, zoals bijvoorbeeld de video over bloed en over bloedgroepen.